Als ChristenUnie zijn we bij Sherpa omdat hier de nood hoog is. Ze zijn voor de dagbesteding al een lange tijd op zoek naar een nieuwe locatie. Als ChristenUnie zeggen wij we hebben oog voor elkaar en dat betekent dat we ook hier ons voor willen inzetten. Naast mij zit Jannie en zij zal daar verder iets over vertellen. Ik vind het heel fijn dat de ChristenUnie oog heeft voor iedereen in Buntschort-Spakenburg. Ook met name voor de mensen met een beperking die wonen bij Sherpa. Zoals Gerine, zoals je al zegt, zitten we nu hier in de scouting waar we heel blij mee zijn. Het is echt een locatie voor de korte termijn. We zijn zoekende al een hele tijd naar een locatie. Want we willen heel graag een eigen locatie waar we een eigen punaise in de muur kunnen drukken. Waar we baas zijn over onze eigen ruimte. En uh, ja, waar we ook meer mensen nog kunnen gaan ontvangen die op zoek zijn naar, naar dagbesteding, naar werk. Waar ze plezier beleven en waar ze uh, ja, een mooie invulling van de dag hebben. Dat is waar wij naar op zoek zijn. Wij zien mogelijkheden. In ons dorp komen we best wel veel gronden van lege scholen vrij en we willen kijken of daar misschien mogelijkheden zijn om daar een dagbesteding te creëren. Ook voor elkaar. Dat is waar de ChristenUnie voor staat.